Hallo en welkom terug bij Pauls Model Stuff. Vandaag eh, een boel nieuwe treinen die binnen zijn gekomen. Laat ik hier een beetje opruimen zoals gebruikelijk Is het hier ook weer een rommeltje. Ik eh, lag afgelopen vrijdag op het strand en donderdag ook en woensdag ook. Dus ik had geen tijd om een aflevering te maken vorige week. Deze week gaat die ook een beetje kort zijn. Ik hoop straks later weer wat uitgebreider aflevering te maken. Um, vandaag uh, dus een soort van nieuwe delivery. Um, ik heb, even kijken. In het verleden heb ik al een keer laten zien dat ik uh, um, Roco treinen had uh, van de NS, van de lease treinen. Uh, dat zijn niet deze die, die staan hier ergens anders uh, die treinen die uh, heb ik ooit gekregen bij een afscheid van een bedrijf en um, sindsdien ben ik een beetje aan het kijken naar of ik er nog wat meer kan bemachtigen uh, ik heb dan ook een LS Models uh, die ligt ook moeilijk uh, ge, uh, erbij gekocht samen met nog een paar extra tijdelijke en nu kwam ik deze set tegen het is uh, deze losse en twee in de verpakking. Um, en deze is... Deze twee zijn hetzelfde. Dus deze verpakking gaat alvast opzij. Het zijn de... Uh, K-treinen. De uh, korte termijn. Ze zijn... Um, voor iemand die wel eens in de trein heeft gezeten. In uh, de jaren... Poeh, 2005, 2010. Dus... Uh, Venlo en Den Haag. Uh, die kent ze goed. Bolle uh, kop. Uh, en uh, aan de binnenkant coupés. Met elke keer zes stoelen erin. En deze. Als je dus de, de, de, de, de uh, rubbers zeg maar, eraf haalt uh, voor uh, de koppeling. Dan kun je hem. Als ik de goede eraf heb gehaald. Ik haal ze wel van allebei de kanten af. Zo. Oh, ik had toch de goede? Kun je hem zo openschuiven? En hierin zit, even kijken: licht, licht, licht. Ja. De blauwe stoeltjes, zes stuks, en je zat daarin tegenover elkaar. Uh, ik vond dat uh, altijd heel uh, lekkere trein om in te zitten, omdat die ook zo ongelooflijk lang waren. En in Eindhoven, in ieder geval, niemand achterin in wilde stappen. Dus dan had je een uh, lekkere zes-sits uh, voor jezelf. Uh, en omdat ik dus veel met die treinen gereisd heb, heb ik ook, uh, uh, ben ik ook erg blij met dat ik deze nu heb. De rubbertjes, de, de deurrubbers zeg maar, uh, zit een uh, klein plateauotje in. En als je die goed in elkaar zet en rustig weer opzet. Zo. Dan kijken. Hoppa. Hier zit een klein plateautje en dan de laatste wagon hoort hier omhoog te staan. Zo, en bij de rest hoort hij als overloop te liggen. Um, oh. Deze zitten uh, al stroompickups op voor de wielen. Oh, die gaat niet goed. Uh, komen een, uh, door, door de onderplaat heen komen, er zitten twee gaten tussen de stoelen in. En daar uh, gaan lopen helaas geen kabels doorheen. Die zou je dus nog aan kunnen sluiten voor binnenverlichting of voor achterverlichting. Uh, zoals ook bij eentje heb ik gedaan die ik hier ook heb uh, staan. Daar zit zelfs een complete decoder in. Uh, deze gaat er de verkoop in. Omdat ik deze dus dubbel heb nu. En degene in de doos die wil ik graag houden. Uh, verder een mooi ding. Moet ik keer schoongemaakt worden. Dat is alles. Dit is dus ook een tweede uh, klas treinstel. Uh, net andere nummer, uh, zodat je een lekker gevarieerd setje op de baan hebt. Aan de binnenkant hetzelfde, ook de zes, uh, uh, hoe zeg het, de zes stoelen per coupé. Het grappige was dat als je sleuteltje 13 had, dat je ook de achterdeur kon open doen of dicht doen. Het open doen was natuurlijk leuk bij de laatste, levensgevaarlijk. Of dicht doen zodat je een heel treinstel voor jezelf had. Dat was uiteindelijk gewoon zelf een machinistische opendeed. Maar dat kon even duren. En dat voorkwam in ieder geval dat mensen door de trein heen doorliepen naar waar je zat. Oh, dat ontzettend leuk. Dus dat zijn deze. Nu is ook nog binnen Rome. Even kijken waar ik deze neer ga zetten. Zo. In dezelfde categorie. Reden er in 2000, tussen 2000 en 2003, Belgische treinstellen. En ik vond ze altijd een beetje lijken op een vliegtuig. Uh, als die dingen afremden dan hobbelden en schudden en uh, uh, alles het was een hels kabaal. En uiteindelijk, als het dan uh, stil stond, dan uh, stonk alles naar rubber. Deze zijn dus LS models. Uh, ik had er dus al eentje, die bleek achteraf in de verkeerde doos te zitten. Ik weet nu dus ook uh, welke doos dat had moeten zijn. Uh, ook daar gaan er een paar van weg. Omdat ik wat dubbele heb. Um, het mooie van deze treinstellen is uh, dat... Um, het zijn LS models. Ze zijn um, over het algemeen redelijk gedetailleerd. En um, van niet veel voorkomende series. Dus deze specifieke... Belgische terreinstellen die hebben dus drie jaar hier gelegen gereden, wel NS-logo erop, uh, maar vervolgens uh, er is nog niets aan gedaan. Het waren echt nog oude Belgische. Um, ik heb dus een paar tweede Een paar eerste klassers. Um, ik heb nog niet de neiging gehad om deze open te maken. Misschien toch eens kijken of dat kan. Um, ik vind ze wel. Ja, ik. ik Rijd deze, als ik ze rijd, dat is natuurlijk maar zelden aangezien ik niet echt een baan heb om mee te rijden, dan rijd ik ze in combinatie met mijn uh, 1700 locomotief. Uh, de meest vreemde combinaties, omdat dat in die tijd dus ook gebeurde, je had de meest bijzondere combinaties van en uh, normaal ic, uh, IC reiziger IC materiaal, IC-L's, dat zijn de andere die ik heb liggen, de ic K's die hier staan. En dan nog deze Belgische rondom doorheen. Dat waren kleurrijke uh, treinsets. En um, in meeste modelbanen zie je die dus ook niet rijden. Dus uh, ik, vind het, ik vind, vind het leuk om dit helemaal uh, ja, nou, compleet, dat is misschien niet het woord, maar in ieder geval dit allemaal bij elkaar te hebben. Nou weet ik dus niet meer welke doos bij welke worden. Dat uh, moet ik daar ook weer even uitzoeken. Uh, ik denk zo. Dit zijn... die. Ja, voorbereiding hoor, voorbereiding. Want. wait, there's more. Um, dit zijn in feite meerdere. Deze zijn van Harris. Deze van LS Models. Maar het is een samenwerking die ze hebben gedaan. Uh, dit zijn in feite um, redelijk dezelfde treinstellen. Maar dan met. Andere uh, nummers. Andere uh, uh, uh, rijtuignummers. Um, ook weer de Belgische. Uh, ook nog vaak met de losse onderdelen die ik er nog ergens op moet zetten voor de... Ik denk dat het de reden... Nee, dit is niet de reden. De... Waarschijnlijk op de, uh, de wielen. Ja, het is uh, dus redelijk, uh, uh, ja, je, je komt ze niet vaak tegen. Je ziet ze niet vaak rijden. Ik, ik vind ze uh, erg grappig. Dus het is een beetje... Uh, wat is er nieuw binnen? En, uh, uh, ja. Dan kan ik binnenkort eens uh, weer een leuke... lange trein uh, mee gaan maken. Ik ben heel benieuwd uh, hoeveel die rook over mij kan trekken. Want... Ik denk dat als ik hem dit allemaal zo laat, uh, laat trekken, uh, dat hij uh, uh, leuk uh, gaat voor het rechtdoor, maar met de eerste bocht gewoon ophoudt. Maar uh, wat hebben we dan? 2, 4, 6, 8, 10, 11 treinstellen. Dat is niet eens realistisch. Dus dat betekent dat ik een nieuwe 7, zeven... oh 1800 is dit. Dus uh, ja, Ik moet eigenlijk nog een 1700 erbij hebben. Weer eentje voor op het wensenlijstje. Uh, ik hoop dat je dit een, een leuke aflevering vond. Ik ben hier heel blij mee. Uh, ja, er gaan er hiervan wel een paar in de verkoop. Twee stuks. In ieder geval op korte termijn. En... Uh, uh, de volgende aflevering. Ja, ik... Uh, die koploper moet ik nog steeds afronden. Ik heb nog steeds een opgeblazen decoder van mijn uh, Lima uh, Benelux trein. Ik heb mijn uh, hondenkoptreinen uh, nog liggen waar ik iets mee wil. En ik wil beginnen aan mijn... Uh, waar is die? Oh, die ligt hier helemaal bovenin. Is dit hem? Oh. Ja, is dat nog te zien? Ja, mijn uh, TGV project. Om uh, daar dus twee powered motors, motorwagens van te maken. Oh, en er is er ook nog eentje onderweg, de... Waar ligt die? Fleisman 4470. Ik heb hier een beschadigde, maar wel met motorwagen. En er komt nog een beschadigde bij, die intern niet compleet is, maar aan de buitenkant helemaal goed. Daar ga ik ook een versie van maken met twee motorwagens, zodat die lekker hard kan. Dan kan die beschadigde er als dummy erachteraan rijden eventueel. Uh, nu alleen nog maar tijd om dit allemaal te doen. Uh, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Ik ben alvast een beetje het opruimen. Uh, uh, en yeah. ja. Houdoe.